Oh, zo doet jij dat. Ja, ik doe het ook. Omdat dat zo moet, dat weet ik niet. Ja. Maar ik doe een keer mijn best. Dan vind ik ook geen, geen prof, hè. Ja. Nou, ik ga het best dus doortrekken. Ja, maar trekken. gaan het wijzen. Ja, maar dat was hè? Nee. Zo, daar dat mis. Dat is niet goed. Dat was Zo. En de rest gaat op de grond komen, hè. Zo. De meeste blaasjes eraf zijn. O, dan de potstaten. Zo. Dat is genoeg. Dat is voor de vulling. Ah, Voor de vulling. Zetten we dan in de ijskast? Wat? Oh. Heb Is het voorgeproefd? Nee. Ik heb het nu niet. Ah. Zo ben ik niet. Dan is het goed. Zo He? ben ik niet. Heb ja, je niet. zeker? Ja. Heel zeker? Natuurlijk. Hij zou dat ook niet doen niet. Ik ben altijd braaf en zoet als iedereen mijn hoesting doet. <laughs> ja, oké. Okay. Okay. Doe jij maar hoofdwaart, jongen. Je bent ja. goed bezig. Dankjewel. Wat dus gaan we doen. Ontvullen. En wat gaat erin? Uh, de, uh, een ganache van porto. Hmm. Ja. heb je daarvan geproefd? Nee, waarom heb je dat gevraagd? Ja, ja, plus maar een vraag he. Ja, maar ben ik geen. Ik ga hem niet vullen. Hij is nog tard, ik moet hem in de... ...om de weken liggen. gaan we hem nog wel met de. Ja. Dat dat toch niet wegsmerken. Ook oh, nog een beetje een paar kleutjes. Het laatste film stop van De stop stop werd stop voor de stop met uh, je het film, ja? Gevuld met eh uh, Porto van Acht. Ah, ja, okay. Goed. Dank u wel. Je bent ze afdekken Ook de drie story met de pleuteren en de plekken. Okay. Oh oh, dat is normaal. Ja, ik heb daar iets naar beneden zien duiken. Hier in de, oh ja, een beetje. Dat is niks. Hè. Dat wel op ja. Bij dat of zo. Voilà. voilà. Voilà. Ja. Zo. Nou geluk, er is niet te veel op de grond gevallen. Afgaan. En nu op terug. Opnieuw terug in de frigau. Liefst. Oké. Okay. Goed gedaan. Ben bedankt. De man die normaal gezien het wat besteld was ziek en besloot een beetje met de voorraaming. Wat zou je het gaan doen? Dat is, zeg maar, gezegd dat dat goed is voor de huid. Ah? Over, overschot van de chocolade. En die gaat ook een beetje... Nee, nee, nee, nee, dank u, dank u, dank oh, u. Allee! Ja, sorry, maar dat is goed voor je huid, uh, Hoe noemt hem daar? Dominique Persona. Ja, die heeft dat gezegd, die is een kraam. Want ja, ja. Dan, uh, ik ook eigenlijk is dat een de goede tand dus je moet dat niet doen en ook niet op je vrouw aardt ja. van zaten lopen hè. Ah, ja Ja, het viel er al. Zal ik het voor proeven? Maar dat gaat uit de grond vallen. Het ja. plekje is al vol, dus kan ik wat. Zo moet je dat dus niet doen. Ja, plak plekje vol. Oké, we gaan ze opschuiven. Dat wordt normaal, weer wit gedaan. Maar aangezien dat ik die dat niet heb. Dat wordt dat niet gedaan? Oké, okay. de andere, weet je, dat ook niet zeg. Mm. Dat wil ik eens zien. 1, 2, 6. Dit is, zijn, hè. Eén, twee, zes. Oei. Ja. is moeilijk hè? Oei, dat is geen kapot. Hoi. Nog niet goed is hè? Ja. Dat is niet dat niet zo. Nee, dat is niet zo. Nee, nee dat is niet zo. Dat niet gelukt. We hebben natuurlijk op een Ja, niet het gebruiken. opschuiven, dan mij. Oei, oei, die is nog niet hard genoeg. Nou. Nee. Nou ja, wel. Om de wand te zullen doen. Niet. Oh. Jongens, ja, zie je dat er. Is er op? Ik heb erop. Ja, goed. Wat een goeie geluk. een lekker zijn. 2, 4, 5. We zijn er niet gelukt. Ik ga die tegenhouden. Ik ga die daar proberen. Straks heb ik die ketamelijver.